De meeste vakantievluchten duren tussen de 3 en 5 uur. En dan is het natuurlijk wel fijn als je een beetje comfortabel kunt zitten. Wij hebben de beenruimte vergeleken tussen de verschillende chartermaatschappijen. Bij Correndon krijg je de minste beenruimte, tussen de 71 en 76 centimeter. Vaak nog minder dan bij een budgetmaatschappij. Bij TransAvia krijg je tussen de 74 en 76 centimeter beenruimte. En bij Tuifly krijg je 76 centimeter. Voor welke vliegtuigmaatschappij zou jij kiezen? Laat het ons weten.